Om het woord imperialisme beter te kunnen begrijpen moeten we eerst terug naar het Romeinse Rijk of zoals de Romeinen dat noemden het Imperium Romanum Het woord Imperium betekent dus een rijk ...en de baas van dit rijk werd in het Latijn dan ook wel imperator genoemd. Imperialisme betekent je rijk uitbreiden meestal door veroveringen. Dit is niets nieuws. De Grieken deden dit, net als de Romeinen en later de Spanjaarden in Zuid-Amerika. Modern imperialisme is de uitbreiding van het Rijk van de Europese landen in voornamelijk Afrika en Azië vanaf 1870. Tot 1870 hadden de Europese landen weinig interesse getoond in deze gebieden, maar dat veranderde snel. Nieuwe gebieden betekenen nieuwe grondstoffen en nieuwe onderdanen die spullen kopen, dus ook nieuwe afzetmarkten. maar ook meer aanzien in de rest van de wereld. En dat betekende vooral dat jouw land het machtigst was. Voor de meeste Europese landen was modern imperialisme ook een manier om de eigen Europese cultuur, taal en godsdienst, op te leggen aan de inwoners. Deze cultuur was volgens de Europese landen superieur. Dit betekent het beste. Zo werd Afrika min of meer opgedeeld tussen de Europese landen tijdens het congres van Berlijn in 1884. De inwoners van Afrika hadden hier vrijwel niets over te vertellen. Ook Nederland deed mee. Voor 1870 was alleen Java echt interessant geweest, maar vanaf dat moment gaat ook Nederland steeds meer gebieden veroveren waarmee wij ons rijk vergroten. Buitengewesten, de gebieden buiten Java, komen nu ook onder Nederlands gezag. Het moderne imperialisme leidde tot jaloezie tussen de Europese landen en dit zou uiteindelijk een van de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog zijn.